Yo best kijkers van mijn kanaal, leuk je kijkt in deze nieuwe video. Ik ben Andreas en welkom terug op de Watercraft server, jongens. Dit is aflevering 4, denk ik. En holy shit, ik heb zin in deze aflevering. Ik was een tijdje uit en dat ik een, een half weekje geen Watercraft heb opgenomen. Maar in die half week heb ik natuurlijk niet niks gedaan. Wat ik heb gedaan in die halve week is... Ik ben vooral wat resources gaan getteren, want... Uh, ja, resources verzamelen, eerder gezegd. Want ik had best wel die resources nodig om dit verder te gaan bouwen. Jongens, ik heb het dak afgemaakt. En het dak heb ik afgemaakt in een... Uh, ja, dat heb ik gerecord van een timelapse perspectief. Ik ga die timelapse niet uploaden, want uh, ja... Dat vind ik niet heel interessant om deze timelapse te uploaden. In ieder geval, wat vinden jullie van het dak? Ik vind het dak echt geweldig. Het is... Uh, ik, ik vind dat ze gewoon er goed bij past. Het heeft ook nog die... drie lagen dat je, dat je hier ziet. En ook van de binnenkant heel veel licht en dat wou ik zeker ook even creëren. Ik moet ook wel even kijken wat ik met het plafond ga doen, maar dat is niet waar ik vandaag aan wil werken. Jullie hebben het waarschijnlijk in de titel gezien. Ik wil een enorm sorteersysteem gaan maken. Alle, al mijn grote farms, al mijn farms met, met mobrops, die moeten eigenlijk allemaal hierin komen. is dus de slime farm die ik heb, de grote... Mopfarm mobfarm die ik daar heb, de blazefarm die uiteindelijk opnieuw komt, die moeten allemaal hierin uitkomen. En ja, we hebben hier genoeg ruimte voor. En ik denk dat, uh, dat we daar aan gaan beginnen. Oké, okay, ondertussen dat ik dit glas aan het plaatsen ben, jongens. Holy damn, de support tegenwoordig op de livestreams is echt enorm. Elke keer breken we weer dat donatiedoel. En elke keer komen er ook weer veel nieuwe mensen bij, veel nieuwe abonnees. En het is heel tof uh, om te zien dat jullie ook de livestreams heel lang kijken. De gemiddelde weergave duur op de vorige livestream is dan ook weer 12 minuten lang. En besef dat elke persoon die kijkt, kijkt dan wel 12 minuten lang naar de livestream. Dat is crazy, dat is echt heel raar om te beseffen. En daar ben ik heel dankbaar voor dat jullie de livestreams zo tof vinden. Ook de vorige video, um, de livestream highlights, worden ook heel goed, werd ook heel goed bekeken. En heeft ook lange uh, weergave duur. Het is een van mijn best bekeken video's met die weergave. Ik heb bijna 1000 minuten op, maar op 200 weergaven Dus dat is echt heel tof om te zien, dat jullie zo'n serie super tof vinden. Helaas heb ik al gezien dat de Watercraft wordt ook goed bekeken, wordt ook lang bekeken, maar wordt weinig geliked. Dus jongens, als jullie willen dat deze serie door blijft gaan, um, ja, zorg dan even dat je op die like drukt. Het, uh, het helpt me heel erg, het zorgt er ook voor dat de video mee wordt bekeken, dat die door um, YouTube mee wordt geboost, dus elke like helpt echt enorm hard. En ja, glas moeten we echt gaan stokken zo. Want... Maar ziet het er vet uit, het ziet er toch wel vet uit. Ja, het ziet er vet uit. En dan straks komt hier dan grote chesten massa voor. En ik zie het echt. Het is echt hoe dat ik het mij voorstel. De hele kant wordt alleen maar chesten. Hierachter een redstone systeem natuurlijk Waterstream zijn van boven komen. Ik moet nog wel even gaan kijken hoe ik het wil doen, want ik kan bijvoorbeeld niet in de muren hakken. Want het is de buitenste muur al. Dus ja, ik moet wel even kijken wat ik dit ga doen. Oké, okay, het dak ga ik nog niet helemaal afbouwen. Kijk, het plafond, als ik het plafond nog wil aanpassen. Ja, ik denk dat ik het. Uh, ik ga het glas niet helemaal tot boven maken. Als ik het plafond ooit nog iets wil aanpassen, dan. Uh, of ja, ooit nog eens in de toekomst. Uh, in de nabije toekomst nog eens wil aanpassen. Dan is het handig dat ik even het glas niet helemaal tot boven heb gemaakt. Dus ik denk dat ik het glas nog even tot zo laat. Maar het ziet er wel vet uit, vind ik. Ja zo vet, je ziet ook het hele systeem hier. Natuurlijk, dit wordt allemaal met chesten gevuld, dus ja, je, je gaat eigenlijk niet veel van het rest systeem kunnen zien. Maar het ziet er wel vet uit op deze manier, ik vind het er wel vet uitzien. Jongens, ik ben hier op mijn uh, eigen privé wereldje, zoals je ziet. En hier zie je het sorteersysteem. Het is een duur sorteersysteem, zeker met alle hoppers. Maar ik wil een heel groot sorteersysteem en ik denk dat dit wel vet is. En jullie zien hier ook een kleine machine. En dit, ik zal het even uitleggen. Dus, ik drop hier gewoon een flesje in, ik drop hier slimeballs in en wat bones. En alles wordt dus geschoten omhoog en komt zo in het sorteersysteem terecht. Dus je ziet, het komt hier terecht in deze hopper en het wordt dan helemaal gesorteerd hier naartoe. En Ik heb dit niet allemaal verder gebouwd, maar zoals je ziet, dit is voor de slimeballs en um, dit is voor de bones. En zo werkt het ook. Ik zal het even laten zien hoe dat werkt. Dus je hebt hier het hele het standaard um, hoe noemt dat, hopper um, lockers, systeempje Dus je lockt met de repeaters en met de. Um, hoe noemt dit? Dit is een repeater en dit is een com comparator. <laughs> dus je lockt met een comparator en een repeater de hopper. En dus dan doe je er een item in. Zodat alleen de bone erdoor kan. En ja, zo werkt het eigenlijk. Zoals dus je ziet, alles wordt zo doorgespuwd en doorgaan. Dit is um, wat ik heb, ja... is eigenlijk van Mumbo Jumbo gepakt, dit systeem. Hij heeft dit bij een van zijn automatische farms. En dit is heel tof eigenlijk. Zeker ook gewoon de animatie vind ik wel tof. Zo'n industrieel machine ik doe. Dus je hebt hier een uh, dropper. Als er een item in komt, dat merkt de comparator. Dan uh, triggert hij de piston. De piston triggert de twee observers. En de observers triggeren dan natuurlijk weer de dropper. Waardoor hij de items uitspeelt. Ik kan hier allemaal makkelijk items zo mee opslaan en ook allemaal waterstreams hier naartoe laten komen. Dan plaats je hier gewoon ergens een hopper en dan eh, ja wordt het zo helemaal geregeld. Nee, ik vind dit echt een heel tof uh, systeem dit. Ja en ik even kijken of dat ook allemaal werkt. Normaal wel. We hebben hier oh we hebben hier een foutje. Het water gaat niet door omdat ik hier <laughs> omdat ik hier nog een glasblok heb gezet. Oké. Okay. Smart. Zo. natuurlijk het water gaat niet helemaal door. Hoe kunnen we dat best fixen? Kan je plush price plaatsen? Jazeker, kan je plush plaatsen. Nou, top. Ja. We gaan het alleen maar even proberen met de melons en de pumpkins vandaag. En uh, dan doen we later wel de rest van mijn farms. Oké, okay, dat gaan we nu doen. Op naar de server. Oké, okay, een tijdje later. We zijn terug op de server. En ik heb twee sugar boxes verzameld met alle spullen die we hiervoor nodig hebben. Dus zoals je kunt zien, heel veel redstone. Heel veel redstone-items en wat glowstone, wat extra dingen als ik wat dingen moet bouwen en veel glas. Even kijken, dus um, we hebben sowieso, hoe was het nu weer, 1, 2, 3. Ja, zoveel ruimte hebben we sowieso al nodig voor één uh, systeempje. En dan zou hier de hoppers moeten komen en dan hier de kisten. Dus dit is minimaal de ruimte dat we al nodig hebben. Maar we moeten ook even gaan kijken, dus dan zou ik hier de waterstream... Nee. Ik denk dat we de waterstream hier gaan doen. Puur omdat dit sowieso al met glas is. Dus dat is handig. Oké, okay, dit moeten we even gaan weghalen. Ik heb ook geen X meegenomen. Ik ben niet zo goed voorbereid vandaag. <laughs> ik ben niet zo goed voorbereid op deze grote constructie. Dit gaat zo lang duren. Dit is echt weer zo'n megaproject waar ik in kom. En waar ik zo zit van, oh ja, dit, dit wordt wel tof. Dit wordt wel tof om te maken. En waar ik uiteindelijk zit van, oh my god. Dit gaat, mijn. Totale voorraad we drainen, maar dan hebben we ook wel wat. Dan hebben we ook echt zo'n super opslag. En ik heb altijd super opslagen. echt super tof gevonden. Om hier dan binnen te lopen en dan zie je die mega opslag. Ja, dat wordt wel vet. Oké, okay, ik denk dat ik hier de machines ga bouwen. Dus uh, de dropper moest zo. Hier moest dan, als ik het goed heb, gewoon een blok. Ja. Hier moest een pisten. Bij die pisten moest een observer. En die moest de andere kant om. Appa. En dan moest hier zo'n observer komen. Dus normaal, als ik hier dan een blok in doe, speelt hij het uit? Ja, hij speelt uit. Oké, okay, top. Dus dat is dan een van die machines. En dan moeten we uiteindelijk hier beneden, waar dat allemaal uitkomt, een waterstream of wat hoppers. En hier laten uitkomen, zodat dit omhoog wordt geschoten. Voor we natuurlijk beginnen met al die, waterstream aan, al die waterstreams aanleggen en al. Alle gangen aanleggen. Moeten we natuurlijk beginnen met het begin. En dat is de hoppers klaarleggen. En het hele systeem klaarzetten. Zodat alles erin kan komen. En jongens, dit was echt enorm. Oké, okay. dit was echt enorm moeilijk. Ik heb meer dan 64 Arion blocks verspild. Of ja, verspild. Gebruikt voor deze build. En meer dan 2 dupes aan hout. Voor alle kisten. En dat is zo veel werk dit. Het is het wel waard, vind ik. Dus denken van oké, okay, heb is zo'n grote opdracht voor nodig? Op dit moment zit mijn base vol met blazerots, gunpowder, allemaal verschillende drops, melons, pumpkins. En het moet allemaal op één plek gestocht worden en ik denk dat dit de perfecte plek is. Alles wat ik hier bouw um, heb ik trouwens na de opname zo'n klein beetje verbeterd. Ik had de opnames afgesloten, ik had de video afgesloten, maar ik wou toch nog heel even de rest uh, afbouwen. De kleine ideetjes die ik nog had, dat wou ik niet in de video doen. Ik dacht dat dat niet nodig was. Dus jongens, jullie zien hier hoe ik dit allemaal bouw en ik ben er best wel trots op. Het is echt een van de grootste dingen dat ik ooit heb gebouwd. En zeker een van de duurste dingen dat ik ooit heb gebouwd. Geniet ervan en ik ben zo terug bij jullie. Oké okay, jongens, we zijn uh, meer dan een uur later en jullie hebben al de time gezien. Dit is wat ik samen met <laughs> Taco die me op het laatste, of ja, op het laatste, in de helft er een beetje kwam helpen. Dit heb ik even gemaakt. Holy fuck damn. Ik ga even laten zien wat de schade is. Of ja, schade. Geen item meer. Helemaal niks. Ik kwam eigenlijk net uh, goed. Ik heb net wel hoppers van het systeem gepakt omdat ik dat nog nodig heb voor die, voor die item uh, shit. En ik heb al het hout in mijn shops gepakt en dit is wat ik op dit moment heb. Dit is zoveel, dit is echt zoveel kisten. Dit is echt crazy. <laughs> dit is echt huge. Ik wil nu even zorgen dat dit werkt. Dus Wat ik ga doen is, ik ga een waterstream verbinden hier aan. Ik ga al die hoppers lokken, met alle items. En ik begin met helemaal van achter met bepaalde items. Uh, de meloenen en de pumpkins. Dat ga ik nu doen. En dat ga ik even samen met doen. En ik had eigenlijk niet gedacht dat dit zoveel iron en zoveel materials zou kosten. Ja, blijkbaar wel. Trouwens, de server lijkt ook super hard omdat mensen aan het travelen zijn, zoals jullie zien. Misschien kan ik ook nog zo'n systeem doen met... Uh, dat je kan zien wat er allemaal vol zit. Lampjes of zo. Aan de onderkant. Want dan ook aan de onderkant moet natuurlijk wel iets komen, want nu kan je gewoon weer doorlopen. Wat natuurlijk ook wel vet is. Misschien hier wel zo'n uh, kleine tunnel hieronder maken. Dan kan je eens onderlopen en dan... Oh, zie Je de hele farm en die komt natuurlijk helemaal tot boven. Dan kan je natuurlijk ook uh, alles zien doorkomen. Ja, ik zie wel. We, we kunnen nog zoveel doen. Ik kan nog zoveel doen. Het is zo... We zitten helemaal in het begin van dat project. Ik dacht van, oké, okay, dit project krijg ik vandaag wel af. <lacht> het is, het is zoveel zo meer werk dan ik dacht. Maar het is tof. Ik vind het heel tof om, om zoveel tijd uit te steken in zo'n groot project. Want uiteindelijk, als het helemaal af is, is het wel enorm vet. Deze drie zijn pumpkin. En deze drie zijn melon. Oké, okay, top. Ga ik nu even het water halen. En dan moeten we het eigenlijk al zien functioneren. Misschien waarschijnlijk ook al aan de onderkant de stenen. Ja, hier de stenen van alles wat ik hierin heb gedaan. Oké, okay, ik heb nu net enorm veel pumpkins en melons in het systeem gegooid. Wat normaal nooit gaat gebeuren. Als jullie zien, de hoppers hebben moeite om alles bij te houden. Maar zo kunnen we wel goed zien of alles deftig werkt. Ik ga even nog van genieten van deze prachtige Chester Farm. Jongens, Chester Farm zie ik allemaal. Van deze prachtige sorteersysteem. We gaan in de toekomst veel meer uh, dingen, items toevoegen eraan En we gaan het afmaken. Zeker het volgende project dat ik ga doen is een iron farm bouwen. Want ik heb geen iron meer. En zoals jullie zien, ik heb nog veel meer iron nodig. En ook hout. Ik moet ook nog veel hout gaan. Maar dit is toch vet? Kijk het geluid. Oh, zo industrieel. Ik pak het even op. Kijk. Oké, okay, ja, zie. Dus alle pumpkins geraken niet door. Het zit gewoon een beetje overvol het systeem. Komt wel goed. Het burst uh, veel uit. Dus. Uh, Komt allemaal wel goed, denk ik. van jongens, bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Vond je het leuk? Laat eens een even een like achter. Abonneer op mijn kanaal voor lange afleveringen. En dagelijks upload. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doei! Wat dus de kleine verbeteringen zijn, is... Ik heb ervoor gezorgd als het systeem overvol geraakt. Dat het terug wordt gestuurd naar het begin. En ik heb er ook voor gezorgd, ik heb een blok geplaatst. Waardoor de items niet meer steken, Waardoor ze dus één per één er gewoon door kunnen. Net zo wat de bedoeling is. Um, waardoor het ook niet per stik altijd gaat. Maar zoals jullie zien, de aanpassingen die ik na de opnames heb gedaan, laat ik toch nog zien. Wat ben ik dan een goede YouTuber. Like je waard denk ik.